Hebben we de obs ready staan? Wat de hel? <tie> <tie> hey, yo. Yeah. Uh, Oké, okay, dit... Wacht, ik ga hem een keer uitdoen. Wacht, wacht, wacht, um, uh. wacht. Wat is... Yo, een luidje, kijk naar het grootste YouTuber event tot nu toe. En je vraagt je vast af van, waar zijn alle YouTubers? Want we zien hier maar drie op het scherm. En Junior moet hier ook nog ergens rondlopen. Dit is het grootste aantal YouTubers dat ooit samen gerecord heeft. Er zijn nog nooit vijf mensen die een YouTube kanaal hebben in onze community, die samen hebben gerekord. Dus daarom dit. Dus jongens gaan het ook allemaal uploaden normaal, dus check ook zeker hun kanaal in de beschrijving. In ieder geval, geniet van de video, 30 likes, uh, check de jongens hun kanaal, check mijn Discord. En uh, ja, geniet. Oké, okay, iedereen uh, dat, dat vliegt uh, krijgt uh, 10 euro. Oké. Okay. Oh, kut. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kut. Dat was wel fout. Oké, okay, Puk, okay, ga je naast iedereen staan of zie je niemand? Oh, nu zie ik je. Waar je ah, okay. are you. Waar are you bullying me? Hey, fijn, dank u Oké, u Oké, oké, je zit Oké, oké, Oké, ehm. Ik wil eigenlijk een knippen. Oké. Ja. <coughs> Hallo, kijkers van alle kanalen. Dit is het eerste <laughs> grote iPixel YouTuber Event en het eerste YouTuber Event van ooit. En uh, wat gaan we doen in deze video? Ja, Minecraft spelen. Wacht, ik snap niet. Bro! Oh, we hebben... Oh god. Wat is dit? Oh, Waarom hebben we zo harde hard speed? Uh, <laughs> ja, speed oh, houden hou Het is sowieso one-shot. Het <laughs> <laughs> <It laughs> moet wel. Is het echt oh, oh, one-shot oh, of oh, niet oh, dan? Het oh, moet wel. Oké, okay, het was one-shot. <laughs> Serieus? Oh shit, die jump, duidelijk? Oh, dat ben ik niet aan gewend. Oh! Oh shit. Nee, nee, nee. Neee! Nee. Nee. Waar is Puck? Aan de andere kant. <laughs> oh god, oké, okay, wacht. Wacht, nee, nee, nee, kunt niet, ik wil niet vastzetten. Bro. Het is one shot. Oh! Vind je het meteen dood? Ja. Ja, ja one, one, shot. One, one, shot. Shot. one shot, one shot. Yeah. Jammer YouTube. dat de eggies niet werken. Wat is het nu? Ja, dat weten we niet. Als het yeah. goed is komt dat in chat te staan als het vloertje iets heeft veranderd op als de game staat. Het is weer dit ding, zelfde. Oh, okay. het is nu normal of zo so, volgens mij. Oh, Ja, yeah. nevermind. Norm met Sharpness 5 Diamond Sword. Uh, <laughs> nee echt. <laughs> yeah. Oh, mijn <my> God. Deze <laughs> okay. um... guy. Je hebt een just met. Oh, no. Oh, nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ja, even dan zo Ik no. ga <coughs> <No. laughs> kill stelen. Uh. Nee, nee is he hem, uh, ik doe ik doe niet af. Intense fight hier. Oh, ik wil echt niet af. Ik wil er echt niet af. Ik wil er echt niet af. Ik wil er, er echt niet af. Intense fight hier. Eh. Uh. Uh. Oh. Nee. Kijk, heeft gewoon uh, die hex, man. 2 op 3 op Ja, precies. Ja. Wat een hackers. Ik heb man, geen man. wapen. Oké. Okay. Ik heb Nee, op, nee dit is. Dat zijn geen wapen. <laughs> Heb je kids oh ook uitgegaan? <laughs> <laughs> oh my Ik heb... Ja. Oh, Ik heb mijn wapen, hoor. Ik heb een kid compact pakken. Er zijn alleen maar handen. Oh nee, hij heeft een pickaxe! Hij heeft een pickaxe! Ik ook. Nee, alsjeblieft. Oh my. <laughs> ik, ik, ik. nee, ik... Nee, nee, nee, nee. Kom op, kom op, kom op. Alsjeblieft. Oh, god, oh Gravity staat ook uit. Oh, okay. oh gefixt. Oh. oh, shit. Oh, oh, oh, uh. oh. Oh, oh, oh. God. Oh, Wat? Oh. <laughs> <laughs> ik ben letterlijk door het gat van dat ding heen gepult. <laughs> Oh, bijzonder, oh, wat is Oké, okay. kan. Ik ben zo slecht. Wanneer gaan we Bad -wars doen? Ah, <laughs> <laughs> uh, is uh. oh, ook wel leuk. No, no, no, no! Oh, ja! Oké, 1v1, Puck vs. Junior. Waarom is Puck altijd als laatste over? Hij is een legend. Ik like ik een kutcamper ben, dat is waarom. Hij try tryhard no. dit in zijn livestreams. Oké. Oh. Okay. Oh. Godverdomme. Intensive bent battle dit, dat zie je gewoon. Ja. Oh! De vuur! Het vuur! Wat vind gebruikt? De pickaxes! Dit is heel... Zit er echt heel de Dit is zo domme mode, what the fuck? Jezus, jezus. Laten we nog één dingetje doen. Beetje normaal deze keer. Dat kan vloedje niet. Ik vond het wel leuk met pickaxes. Ga weg, kom op, doe normaal. Oh mijn god. Als ik dit niet red, dan ben ik echt in de hoek. Oh, god. oh, shit, dat hij. Die... Oh my god. god. What the fuck? Nee, <laughs> die damage. Die kill was gestolen, jongen. Deze damage. What? de sniper. Oh my is god, ik weet niet wie de fuck zijn BODA was, ik heb allemaal mijn HP eraf. Uh -oh, ja, Vloedje uh -oh. heeft een godbouw. Waarom heeft hij een bouw, Oh jongens. Ik heb nog vier arrows. Kunnen oh we 4 rails? Hoe je dat geeft zichzelf Ja, ja. <laughs> Ik ga vreten van jullie. Ik ga oh, my oh, my god. <laughs> god. oh my god! Oh my god! Oh my god. Hoe de fuck kom je nou vanuit een god? Oh my god. Wat? Wat? Wat is dit? Oh my god. Kut, kut, kut, nee. Nee, nee, nee, nee. Oh, oh my god. Gg, GG. Ik had geen controle over wat ik deed. <laughs> nou, hoe uh, is het met jullie jongens? Wie, wie, wie een leuk verhaaltje vertellen? Uh. Ik ben vandaag uh, ip band op Frisky Games. <laughs> <laughs> Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar dan? Yeah. Het kwam eigenlijk niet door mij, mijn zusje. Nee. nee ja, ja, mijn broertje jongens, mijn broertje had de merk uit. En die had zo heks gedownload. Mm -hmm. Nee. Oh mijn god, je vertelt niet het perfecte verhaal, hè. <laughs> <laughs> Serieus? Ja, mijn zusje zat gewoon op haar eigen pc. Hij heeft ze heeft gewoon een client gedownload. En hack client is gewoon op Frisky Games gaan Hoe oud is jouw zusje dan? Twaalf. Goed, het, 12 <laughs> Wat, jaar? Uh, hoe dan? Ik, nee, My even normaal doen, alles. 12 Mag jaar? Wie is groen? Kom op, nee. Misluk. Oh, ik zie hier eh. Uh... Anders, place even. Buiten net zijn bed in. Cool. Ja, ik ben prouw. Ik ook niet. Oh, dit! Yeah, ja, aangepakt. Jouw bed ziet er wel heel erg mooi uit nu. Oh, kees! <laughs> wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ah, is oké. Okay. Ja, ah, ik kan. Oké, okay, Puk, kan ik jou vertrouwen? Tuurlijk. Maar. Als ik Pink ga strooien. Hé, nee man, niet mee! Hahaha, bro! Niet <i> <Frieden> <Bro. tien> <ů> <tien> cleanen, niet cleanen, niet cleanen, ik reep okay, hem! Mag ik, ik hem, mag ik hem, okay, okay. <tien> ik reep hem! Ik ga me What hier day day. niet mee bemoeien! Wat? Hij had een stone sword, man, ik hoede! Ja yeah, man, het is minder, Moet moesten maar niet voor geval gaan. Oh, Hoe neem ik zoveel KPI, wat? Daarom, Ik neem ook 80 KPI. Uit, uit, uit, hi! Slimme zet, slimme zet! Yes. Oh, Ik kan oh, oh, oh, yo! Hé, Vloetje. Mag je Kingdom? Vloetje, <laughs> wanneer komt Lens nou? Oh, hou je mond. Hou je mond. Hou je mond. Ja, ik, iedereen vraagt het altijd, dus ik, ja, ik moet even de traditie in stand houden natuurlijk. Ik heb zoiets ontkeerd in mijn comments. Wat ga je doen? Oh ja, yeah. de Oh shit, wat als zwart! zwaard, Ah, nee man, wat een fout zo slag! Bloedje, gaat nou eens weg van het eiland. Oh, kom, kom, kom, kom, kom. Ja, goed zo. Ja, ja. OOOH! Ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dit is echt zo gemeen. <laughs> Close. <laughs> je <laughs> je <laughs> zijn echt een stelletje, je <laughs> Echt hoor. Time is hard, oké, gg. je. Nee, je ja, echt. Oh! Oh, kijk! Ding, ding, ding, ding. Waarom? Ding ding. Ja. Uh, yeah. Oké, okay, ik ga maar niks zeggen, Puck. Nee! Nee! Hey, oh, is. ja, Junior is ook dood! Nee! Ah. Hey, Wat? <laughs> huh? <laughs> Wat? En weer leeft Puck. Hoe de. kan dit? Dan weten we dat ook weer. Hey Puck. Dat is goed. Is dit een grap? Heb jij gekild de fuck? Nee, heb Nee, neer. Jullie onderschatten hem gewoon, jongens. Fuck <laughs> is gewoon. Ga ze zijn een keer spelterkamp we moeten wel hem. als leaderboard spelen. Ja, ja, echt hoor. Nee, glas. Welke kleur glas ook wel. <hums> je bent zo'n faggot. Wow. Nee, je nee, nee, gof nee, gof nee, bagot. nee, je gaat ik. Nee! Fuck jou. Je hebt op, je hebt op, je Oh. Puk, ga eens weg! Niet hierheen komen alsjeblieft! Hey, nee Puk, niet hierheen komen alsjeblieft! <laughs> Anders pak hem! Oh, pak hem! Oh, nee. <laughs> je stond hem gewoon op te wachten of niet? Nee! heb hey, hey. ah, nee. kan wel niet, ik heb wel niet, Ik ga je niet killen, nee. ik kan je niet killen, nee. ik kan je niet killen. Nee. Ik kan killen! Pak hem, nee, nee, pak hem, nee, pak nee, hem! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee! Ga eens... Ga eens weg! <laughs> <laughs> ik moet ergens... Krasje, voor <laughs> de <ijs>, dan! <dog. laughs> oh my god! Oh, wow. Hij heeft hem dood! Hij heeft hem weer dood! Ik wil het niet, kom op! Ik sprong nee. dus ik nam nee, mee! Nee nee nee. nee, nee, nee! Hopelijk vond je het leuk om te kijken naar deze video. Als je nog kijkt, holy shit, je bent echt een baas. Check zeker de andere jongens in de beschrijving. Echt helder dat ze dit wou doen. Dat ze de tijd namen om dit event iets klaar te zetten. We gaan meerdere events doen. En YouTubers dat nu kijken. Of uh, als je wilt dat andere YouTubers meedoen. Laat een bericht achter onder mijn video's. Of stuur een bericht ofzo. of zo Of stuur mij een bericht van hey, die YouTuber kan meedoen. En misschien bij het volgende YouTube event zit hij erbij. Laat zeker even een like achter op op deze video. Kijk het einde van dit patje En uh, ja jongens bedankt voor het kijken. Met tot volgende keer. Doei. Ah, hij heeft een fireball. ja joh, ja joh. fight. It? Oh shit. Fair <gasps> oh, oh, oh, oh, no, no, oh, oh, oh, suicide, ah. man. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat? Wat? gewoon de oh. ah! Wat is dit? Nee! Wat? Nee! Wat? Wat? Wat? is af Jij bent dude, Oké, wie doet outro met, Of? Doe jij, gewoon. Oké Anas, what the fuck doe je? <laughs> Yo, leuk dat je gekeken naar deze uh, Hypixel YouTuber event. Uh, het was super tof. Uh, bedankt alle YouTubers voor het mee te doen. Um, we gaan dit zeker vaker doen. Dat is wel de bedoeling. En dan hoop ik de volgende keer met nog wat meer YouTubers. Dit dus was het eerste en grootste event dat we ooit hebben gedaan. Ik hoop dat deze jongens ook ah. allemaal uh, de video gaan uploaden. Uh, ja, check ook even alle andere kanalen. Als ze in de beschrijving staan en anders. Zoek ze op ofzo, weet don't niet. En uh, ja, Zier, het is een. Als je niet naar mij luisteren, oké? Okay? <laughs> en ja, jongens, tot de volgende keer. Uh, oh, uh, Laat zeker. Uh, ja, tot volgende keer. Ik was mezelf gewoon vandaag uh, niet, oké. Okay. <laughs> Laat ik heel Discord gelijk bij die auto, ik heb niks gehoord. En ik zo, oké, okay. ja, disco gelijk. Okay. Okay. Ja, niet. maar, maar ik, ik, ik, heb, ik weet wat je bedoelde, dus dat was ja. ook iets.